Welkom, liefhebber van het betere DTP-werk. Vandaag maken we komaf met repetitief werk en we gaan de opmaak van onze brandname in een doorlopende tekst automatiseren dankzij een paar grep-tricks. Ik doe dit meteen op de correcte manier door gebruik te maken van een grep-stijl in een paragraph-stijl. Dankzij een reguliere expressie gaan we die dan ook kunnen toekennen aan de juiste stukken tekst. Zo, nieuwe grepstijl en dit is meteen de meest eenvoudige manier. Een één-op-één kopie van een stukje tekst dat ik hier gewoon overtyp. Uiteraard moet ik naar een karakterstijl aan toe kennen. Deze heb ik momenteel nog niet, maar ik kan het hier onmiddellijk aanmaken. Ik kies hier voor een bold versie, een kleur om even te laten opvallen. En eventueel een no-break kan ook interessant zijn hier. Wanneer ik mijn preview aanzet, zie ik meteen of het werkt. Geweldig. Maar wat als ik kom af wil maken met deze instanties waar onze brandname foutief niet met hoofdletter geschreven is. Grep is namelijk hoofdlettergevoelig. Geen probleem, we kunnen onze expressie hoofdletter ongevoelig maken. Even de cursor helemaal vooraan. En dit stukje invoegen onder... Uh, het ad-icoontje modifiers, case insensitive, on. Dit zou werken indien we een characterstijl gebruiken die alles in all caps zet. Of in dit geval voor de type nerds onder ons open type all small caps. Toch liever de eerste characterstijl gebruiken. Dan kunnen we gerust ook wat aanpassingen maken. We voorzien een extra grep die de eerste letter in hoofdletters zal zetten. Ik wil de b in hoofdletter zetten en dan voeg ik een positive look ahead in onder het ad minuutje match positive look ahead om zo te gaan specifiëren wat erop moet volgen. Helemaal vooraan ook even de case insensitive toevoegen. Uiteraard heb ik een kerkstel nodig die een hoofdletter maakt van de kleine letter en hetzelfde kan ik ook doen. Voor het tweede deel van de brand name. Maar dan zal ik ook nog een positive look behind nodig hebben. De positive look behind staat links. De look ahead staat uiteraard rechts. En de case insensitive uiteraard. Het mooie van dit systeem is dat het meerdere character styles kan combineren. Krijg je ook nog eens te maken met registered trademark symbolen die je liever in superscript wilt ook dan is het grab to the rescue. De notatie vinden we opnieuw via het add menu onder Symbols, Registered Trademark Symbol en ik maak een stijl superscript. Wil je de stijl aanpassen van een van je character styles, dan moet je uiteraard in het character style venster de gewenste stijl gaan editen. Nog een laatste finishing touch. Wil je zoeken naar je brand name waar de Registered Trademark ontbreekt? dan kunnen we gebruik maken van een zoeken en wijzigen. Command-F of Control-F op Windows en hier in het grep menu gaan duiken. De expressie begint redelijk gelijkaardig, case-insensitive en de brand name. En dan gebruiken we een negative look-ahead om te vragen dat we op zoek zijn naar locaties waar er geen Registered Trademark staat. In de tekstvak Wijzigen kunnen we ervoor kiezen om het gevonden deel terug te brengen. Deze keer met toevoeging van onze Registered Trademark. En even een change-all om alles definitief door te voeren. Zo, hopelijk was dit voor jou een zeer nuttige introductie in de mogelijkheden van GREP. Wil je meer weten over trainingen in GREP, dan kan je in de description hieronder terecht. Voor meer tips, geef ons een like, abonneer je of stuur een suggestie naar ons in de comments. Bedankt en tot ziens.